Hallo allemaal, welkom uh, op Koor De Flight. Zoals jullie misschien wel weten zijn we nu al een paar weken gesloten uh, vanwege nou ja, het coronavirus. Dus uh, ik denk dat het wel een goed idee is om de molen te laten zien. Kom maar mee. Oké, okay, dus we zijn nu op de eerste verdieping. Dus wat je hier ziet is de elektrische maalstoel. Dus ik zal zien of ik hem goed in beeld kan krijgen. Daarachter in het blauw zie je de motor en die drijft als we hierheen gaan. Via een uh, riem heeft hij de bolspil aan en daarmee wordt dus de molensteen aangedreven. En hiermee zet je hem aan. En hiermee stel je dan de grofheid in. Dan hebben we daar zo de milgroot van de rog daar kom ik boven nog wel op terug en mijn tas. Uh, hier is de uh, bel. Dat is eigenlijk een zeefmachine. Ik zal hem even openmaken dan kun je de binnenkant zien. De bel is dus eigenlijk een, een grote zeef eigenlijk. Uh, daar, in die zeef zit een haspel, die draait zo'n 500 ton per minuut in het rond. En die slingert zo van het voorkomenbeeld dat je daar bovenaan erin gooit. Uh, Slingt die hij de bloem. En dan daaronder, ja, je kan het niet echt zien want het is donker. Uh, zit ligt een schroef, dus dan komt de bloem er daaruit. En de zeemelen, dus eigenlijk alles wat niet door de zeef past, komt daar eruit. Dan hebben we hier zo'n lui-luiken, kun, daardoorheen kunnen we het gaan omhoog hijsen. Hier zo heb je de licht, zoals dat heet. Dus uh, dit is eigenlijk het onderaantje van de steenspil dat hierin zit. Um, dan heb je hier het onderste lager. Dan heb je hier zo de hefbomen. En die kunnen we hiermee afstellen. Nu hangt hij aan de haak zodat de stenen op elkaar blijven liggen. En dan hebben we hier zo de regulatuur. Als de molen harder gaat draaien, gaat deze ook harder draaien. En dan stelt hij um, de steen af. Zo, dan gaan we nu naar boven. En dan zijn we op de stellingzolder. Oké, okay, hier heb je dus de uh, roggenbreker, dat uh, zei ik beneden al, van dat de meelpijp daar zo naar buiten komt. Dan hebben we hier zo de pletten, die uh, kan op windkracht werken. En hier zo de uh, maalkoppel. Dus hierin gaat dan het aan. En dan komt het als zo eventjes hier naartoe lopen. In de schuddenbak. Die gaat klappen en dan komt het daar zo in de steen. Oké, okay, dan gaan we nu nog eventjes naar buiten. Ik loop nu even over de luiluiken heen. Ik weet niet of je het kan zien. Maar. Maakt niet uit. Zo. Zo, en dan ben ik buiten. Hier zo zie je dus de kruilen hier. En het waait aan. hebben we de weekend. Oké, okay, dan gaan we nog een verdieping hoger. Dan zet ik nu even het licht aan en dan kom ik weer bij jullie terug. Volgens sportje bordje hebben we normaal gesproken geen toegang. Want dat is hier gewoon te gevaarlijk. Eh, omdat alles hier zo dan draait. Even kijken, je moet goed opletten voor de trap. Dus daar zo heb je het luiwerk. Dat wiel. Dan kunnen we laten zakken. Dan grijpt het in dit wiel. En dan gaat hij meedraaien. En daarachter hebben we de riemschijven waarmee de pletter aangedreven wordt. En dan hebben we hier zo het spoorwiel. Oké, okay, ik heb eventjes wat lichter bij aangezet voor de, voor de flitser. Want anders dan komt het hier niet goed. Dan zijn we nu in de kap. Het is hier vrij krap, dus ik moet eventjes uh, over de vangbalk hierheen kruipen. Zo, dan ben ik nu in de kap. Nou, ik ben nu zo hoog als ik kan uh, geklommen. Dus hier heb je De bovenas. De... Uh, die is van Gietijzer, gemaakt door uh, Feyenoord uit Rotterdam in 1858. Hier is de pen. Die smeren net als de hals met gesmolten reuzel. Dan heb je, daar zo, je hebt het al getwijfeld al gezien, de bovenwiel. Dus dat zit nou, vastgewicht op de bovenas. En daaromheen heb je die ring van houten blokken. En daarmee uh, wordt de mol eigenlijk gestopt. En ik ga je nu laten zien hoe dat gaat. Nou ja, eigenlijk ga ik het niet laten zien. Want dan moet ik de molen van de ketting afhalen en toestemming hebben en alles. En ik mag hier niet in de kap komen als ik dan ga draaien. Dus wat je hier ziet, die witte stok die nu een beetje heen en weer beweegt. Dat is de vangstok. Ik heb buiten al het touw laten zien wat eraan vasthangt. Dan heb je daaronder heb je de vangbalk. En die zit dan met het zabelijzer vast aan het zabelstuk. Dat is daar. En... Uh, als, die balk, als je die balk omhoog trekt, dan kan je hem in die haak trekken, die uitstulping, zeg maar. En dan kan je hem uh, laten draaien. En dan komt die band uh, nou, een paar millimeter vrij van de bovenwiel. En dan is alle wrijving eigenlijk weg. Ik heb, je, uh, ik heb het al uh, beneden gehad over het kruien, over de kruilen hier. Want die kap die moet natuurlijk naar de wind kunnen draaien. Dus daarom ligt hij op van dit soort houten blokken. Die worden ook weer gesmeerd met reuzel. Dat uh, heten de neuten. En die neuten zitten vast aan het molenlichaam. Nou dat is hier eigenlijk. En uh, dit is al de overring en dat zit vast aan de kap. Dus het, alles boven deze ring, en alles wat eraan hangt, dat kan draaien. Dat gezegd hebben ik ga weer naar beneden en dan wordt nog wat. Nou, dat is het trappengaat waar we heen Tussen. Dan ik mijn benen over de vangbalk heen te krijgen. Zo. Het is een vrij stijl trappetje eigenlijk. Gelukkig heb ik een leuning. Ja. We hebben daar zo weer het luiwerk. En uh, overigens zet je hiermee de stenen in en uit het werk. Want dat wiel uh, drijft normaal gesproken de stenen aan. Dus wat we doen, we trekken beneden aan dit touw. Dan komt het blok omhoog. Dan trekken we aan die hendel die je daar ziet, naar beneden. En dan met die hendel verschuiven we eigenlijk die balk naar de achteren. Dan komen die uh, kammen komen vrij van de, de, het spoorwiel. En dan kan hij gaan draaien, uh, vrijdraaien eigenlijk zonder iets te doen. Dan komen we nu op wat historische feiten. Want je weet misschien wel dat uh, de molen in elkaar zijn met gatverbindingen. Dus deze legeringsbalk, die heeft eigenlijk een soort pen. Dan gaat hij in die achterkant stijl en dan wordt hij vastgezet met dit soort pennen. Maar weet je ook waarom die pennen vaak uitsteken? Dat komt omdat ze vroeger nogal geloofden in heksen. En die bleven hier dan aanhangen en die gingen dan dood. Dus dan had je minder ongeluk op je molen. Dan nou heb ik nog wat meer leuks. Want deze molen is ooit een poldermolen geweest in Friesland. En uh, poldermolens in Friesland, die hebben vaak maar één deur en dat is uh, in dit geval deze deur geweest ook aan de oostkant. Um, want de wind komt in nederland in het algemeen uit het westen en dus um, is het logisch om de deur op het oosten te hebben maar omdat de wind niet altijd uit het westen komt hebben we aan de andere kant ook een deur en die is er waarschijnlijk ingekomen toen de molen hier herbouwd werd in 1882 zoals je misschien weet um, hebben molens altijd een tonsbalk nou, dat is dus die balk die bovenste waarop de uh, Koningsspil steunt. En uh, bij een poldermolen wordt de vijzel uit het werk gezet door die donsbalk opzij te trekken. Nou, dat gebeurt op een koolmolen niet, dan trek je de uh, ijzerbalk van de steenspil eruit. Uh, maar deze is gewoon mee verhuisd uit Friesland en functioneert nu uh, hier zo. En daarom is het heel makkelijk om uh, aan het taatslagen te werken. Want wat je simpelweg doet, je haalt de bouten los. Hier zo. Dan trek je die vulplank eruit en dan valt hij gewoon naar beneden en dan kan je erbij. Bij andere molens is dat veel moeilijker. Dan moet die bovenuit het lager gehaald worden en dan moet je hem opkrikken en dan kan je misschien er net bij. Overigens nog iets interessants. Poldermolens hebben altijd een eerste zolder. En die zat hier zo. En Dan ga ik nu beneden mijn broodje eten. En uh, onthoud dit uh, jongens. Als je in een molen bent en je gaat van de trap af, altijd met je buik naar de trap toe.